De penis heeft een belangrijke functie bij het hebben van seks en bij het genieten van seksualiteit. De penis bestaat uit een schacht met op de top de eikel. De voorhuid zit over de eikel heen. Als de penis stijf wordt, schuift de voorhuid naar achteren en komt de eikel bloot. Voor de meeste mannen is de eikel de meest seksueel gevoelige plek in het lichaam. Bij besneden mannen is een groot deel van de voorhuid weggesneden. De eikel ligt daardoor bloot, ook wanneer de penis slap is. Sommige mannen hebben een korte voorhuid. Bij hen kan de eikel bij een slappe penis bloot liggen zonder dat ze besneden zijn. Een eikel die altijd bloot ligt is vaak minder gevoelig. Het toompje is een stukje huid waarmee de voorhuid aan de eikel vastzit. Het plasgaatje zit op de top van de eikel. Sperma en urine komen beide door het plasgaatje naar buiten. De grootte van de penis verschilt sterk van man tot man, maar ook van uur tot uur. Uw penis krimpt of zet uit afhankelijk van hoe u zich voelt, wat u draagt, hoe warm u het heeft en hoe koud het is. Tijdens de slaap of ochtends bij het wakker worden kan de penis stijf zijn, zonder dat een man seksueel geprikkeld is. Dat is normaal. In de balzak hangen de zaadballen vaak op ongelijke hoogte naast elkaar. De balzak kan bewegen. Als het koud is, wordt de balzak klein en strak en als het warm is, kan de balzak slap worden en uitzakken. Als de balzak slap en ontspannen is, ziet u, als u goed kijkt, een soort golvende beweging in de huid van de balzak. Als mannen opgewonden raken, wordt de penis en de eikel stijf en wordt de eikel extra gevoelig voor prikkels. Door de eikel te strelen, wrijven of te likken en door het binnengaan in de vagina, mond of anus stijgt de opwinding en kan een man klaarkomen. Soms is de gezwollen eikel zo gevoelig dat aanraken of likken haast pijn doet. Het kan dan prettiger zijn om het gebied eromheen, de voorhuid, het toompje, de schacht en de balzak te strelen of te likken. Tijdens het klaarkomen bij mannen schokken penis en spieren van de bekkenbodem. Het sperma komt naar buiten. Er is dan even minder controle over de spieren in het lichaam. Het hele lichaam kan schokken. Het klaarkomen kan een man kreunen, hevig zuchten of juist heel stil zijn. Hoe klaarkomen voelt is voor iedereen anders, van heel intens tot vluchtig. Het verschilt per keer hoe lang het orgasme duurt en hoe sterk het is. Dat kan liggen aan hoeveel tijd u ervoor heeft genomen. Maar ook of u zich lekker voelt, hoe fit u bent en hoeveel zin u heeft om te vrijen.